Welkom bij Tilburg University, de thuisbasis van de Tilburg School of Catholic Theology. Mijn naam is Paul en ik zit momenteel in het derde jaar van de bachelor Theologie. Deze opleiding richt zich op de wisselwerking tussen mens, maatschappij, geloof en reden. Je leert nadenken over vraagstukken omtrent de zin van het leven, de vorming van identiteit en tradities en waarden. Zowel in het heden als in het verleden. Een van de interessante en uitdagende onderdelen van mijn programma is het bestuderen van belangrijke religieuze teksten in hun oorspronkelijke talen, zoals het Latijn, het Hebreeuws en het Grieks. De opleiding omvat verschillende gebieden, van bijbelwetenschappen tot spiritualiteit en van religiewetenschap tot ethiek. Je wordt bekwaam in het reflecteren vanuit verschillende disciplines, zoals de geschiedenis, de literatuur, de filosofie en de sociale wetenschappen. Deze verscheidenheid aan perspectieven. ...helpt je om onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen... ...om logisch te redeneren en creatief te schrijven. Theologie houdt zich bezig met zeer fundamentele vragen. Hoe geeft geloof zin aan het leven? En hoe worden universele waarden zoals verdraagzaamheid en rechtvaardigheid bepaald? Theologie nodigt je uit om je persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen en te verrijken... ...en voor jezelf te bepalen wat er nou echt toe doet in het leven. Je volgt colleges met mensen met verschillende achtergronden voor wat betreft geloof, leeftijd en levenservaring. Op de campus heerst een persoonlijke sfeer waar studenten en docenten elkaar graag helpen en waar altijd ruimte is voor gesprekken of extra begeleiding. De bachelor op de campus in Utrecht is volledig Nederlandstalig je kunt er echter ook voor kiezen om in Tilburg te studeren waar een Engelstalig programma beschikbaar is. Als je je bachelor hebt afgerond, ben je een expert op het gebied van fundamentele vraagstukken en culturele en religieuze diversiteit. Je kunt een van de aansluitende masters volgen die in Tilburg worden aangeboden. De masters Theologie, Christianity and Society en de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. Met een graad in de Theologie heb je toegang tot een groot aantal impactvolle banen. We zien theologen vooral terug in de journalistiek, het onderwijs en de geestelijke begeleiding van mensen in de gevangenis, het leger of de gezondheidszorg. Ook kun je kiezen voor een carrière bij een NGO of in de wetenschap. Door te kiezen voor deze bachelor word je toegerust met de kennis en vaardigheden over moderne theologie om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke oplossingen. Wil jij bijdragen aan nieuwe inzichten in alle vormen van geloof in de wereld van vandaag? Kies dan voor theologie aan Tilburg University.